Nou, met de toekomstige Chip in de fiets kun je met je eigen mobiel je eigen fiets opsporen. Hoe veilig zijn de toekomstige chips in de fiets wel niet? Dat probeer ik jullie uit te leggen in de volgende filmpjes. Wat is er nou als je de fiets kwijt bent? Heb je nog wat aan de chip in de fiets? Oh, it is weekend. I Pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, what pesa, do pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, the pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, And pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, I op naar de politie. Wat nou als je fiets gestolen wordt? Hey, mijn fiets! Waar is die fiets? Politie, mijn fiets is in de Steenstraat. Halt, politie. Als je fiets gewelddadig wordt gestolen, oh. waar is die fiets? Politie, mijn fiets is in Niels de Deestraat. Halt, politie. Wat nou als de dief? de fiets zou kunnen scannen. Dan weet de dief altijd waar de fiets is. Dan weet de dief ook wanneer ik niet thuis ben. Pliep! is weg! Weldadig wordt gestolen! ja, ja, ja!